Dus dit is eigenlijk de handleiding die ook uh, deels op klassement staat die, en die eigenlijk begint met eerst een algemene uitleg uh, over patronen, waarom patronen, wat voor activiteiten uh, kan je doen met patronen en ook praktisch over de proeftuin uh, zelf en dan vind je daar per uh, week de doelen uh, en ook uh, een overzicht van die week en per uh, week is er dan een lesvisje uh, met een soort van introductie de activiteiten en ook het materiaal dat je altijd nodig hebt voor die activiteiten en dan nog een afronding. Het materiaal is eigenlijk zo opgebouwd dat het altijd begint met een klassikale introductie die je dan klassikaal gaat ondersteunen en dan individuele zelfstandige verwerking van de kleuters.